Wij zijn vandaag in Limmen bij Janneke. En uh, wat doe je precies, Janneke? Uh, ik heb mijn eigen bedrijf en Dirty Ride. En ik tra train ruiters en uh, niet-ruiters om over mijn angsten heen te komen. En uh, dat doe ik met als collega's het paard. Leuk. Grappig. Ja, ja heel leuk. Ja, ik ben Interessant. Heel... Ja. En wat gaan we eigenlijk vandaag precies doen? Nou, vandaag is eigenlijk gewoon dat jullie een beetje gaan ervaren en merken wat, um, wat ik doe met het paard en hoe het werkt. Daarbij ga ik gewoon heel erg uit van wat jullie, wat jullie wens is, jullie interesse. Dus meestal heb je wel een vraag en soms okay. hebben mensen er niet van tevoren, maar dan komt het in de bak wel. Nou ja, daar ga ik mee werken. En de ene keer dan, ja, uh, yeah, dat eigenlijk. Ik ja. kan wel uitleggen hoe dan. Maar. Ja ga ja, ik ben benieuwd. Ja, ja heel benieuwd. Had je, zin in? had je er ook zin in? Ja hoor. Want jij weet dan weet je wat je te wachten doet. Ja, ja, ik, ja ik, heb ik heb het helemaal niet, niet eigenlijk. Nee. Nee, nee. nee, nee. Maar jij had wel zin in? Ja, zeker. Ja. En jij helemaal niet, maar jij bent, wat ik begreep wel een beetje, dat jouw hoog rijdt ook in ja, de klopt. En dat je veel, uh... veel meer kennis hebt pa van paarden waarschijnlijk dan ik, of in ieder geval op die manier ja, wat jij uh, in het rijden. Um, ja. Nou, ja, ik weet niet eigenlijk, maar ja. <laughs> ik ben een recreatief ja. ja. Maar uh, uh, ik ga weer op een hele andere manier in mijn ja. paarden om. Dus wat ik. Uh, um, ik ben uh, skj geregistreerde jeugdzorgwerker. En dat is dan echt het, het coachen, toch? Ja, ja, dus mijn vooropleiding is ja. eigenlijk SPH, dus uh, Sociaal pedagogisch Hulpverlening. Dus ik heb ruim tien jaar in uh, jeugdzorg gewerkt. Ja. En toen dacht ik op een gegeven moment van dit is niet mijn manier, hoe okay. ik daar werkte ja. of hoe je daar moest. Er zitten heel ja. veel protocollen ja. en dingen en uh, instellingen. En toen dacht ik, ik ga, wat, uh, ik ga het anders doen. En ja. toen ben ik op een gegeven moment uh, achteruit met die zon. Ja. Net, en, en paarden is gewoon, heb ik al vanaf kinds af aan vond ik superleuk ik super leuk. En het, mens, het werken met mensen word ik ook gewoon heel blij van. Ja. Dus ik dacht, ik ga het gaan combineren. Omdat kan. Leuk. Dus dat is heel tof, ja. ja. En, uh, en ik zet zij. Ze zijn eigenlijk, want ze zijn natuurlijk gewoon mijn collega, hè, die paarden. Voorheen had je gewoon een normale, ja. normale ja, ja. mensen collega. En nu heb ik een paardenscollega. Ja. En wat ik zo mooi vind, is wat zij doen, is dat ze heel erg laten zien dat als ik wat ja. ik voel. Ja. Dat nou, Het is natuurlijk heel de erg denk toe. ik ook uh, als een mens of een persoon die weet ook van nou misschien moet ik me vandaag een beetje zo gedragen of vandaag een beetje zo ja. en zo. Ja zo'n paard is Dat zoals die niet. is en wie die is ja. Ja. en die zal ook nergens over liegen denk ik. Nee, dus die laat heel duidelijk zien wat er gebeurt. En als ik ja. een vraag stel die eigenlijk uh, heel confronterend is bijvoorbeeld, of uh, wat, niet, wat niet klopt of waar helemaal niet het probleem is. weet ik veel. Weet je wel, ik zie altijd aan mijn paard of het... Wat er zit, of ja. er wat zit. Ja. En ik weet ook nooit wat er zit, dus zo'n ja. paard zegt niet van... Hé, hey, Janneke, dit is... Ja. Maar dan ga ik wel uitvragen bij iemand van... Hé, hey, wat, uh, wat gebeurt hier en wat maakt dat hij nu bijvoorbeeld tussen ons in komt te staan? Ja. Of wat maakt dat hij... Ik had laatst een sessie met een dame en dat paard ging letterlijk onder het draad door... en die vluchtte dus zeg maar ja. onze sessie uit. En ik had het nog nooit, dus ik zei, dit is best bijzonder. En maar zij was ook helemaal... Dus ik vroeg haar naar, ik zei, wat doet dit met jou? Want het ja. was best wel een emotionele moment. En uh, ze maar eigenlijk wil ik gewoon weg hier. Ja. ja, En dat paard, dat jou hoe letterlijk wil je het ja, hebben? Het ei, laten ja, he? ja. mooi. Dus dan heb je eigenlijk gewoon datgene wat je voelt. Ja. En wat je al merkt. Dat laat zo'n paard gewoon nog eens in het kwadraat zien of zo, ja. zo gevoelig. en ja. dat, dat zie je ook echt bij mensen. Ik heb toen Deul. ook wel eens een aflevering gezien dat ze dat met, mm -hmm. uh, met gedetineerden, dat ze dat deden. Het oh, ja. ja. was ook wel uh, echt emotioneel ook. Ja. Dat je ja. denkt, er zitten alleen maar harde mannen en die geven B nergens om, B maar uh, zo heel klein ja. Ja, hè? ja en dat is, je kan je dus niet zo goed verstoppen. Nee. Dus voor sommige mensen merken ook is het bijna te confronterend, ja. want je moet ook wel echt een beetje openstaan voor ik wil aan mezelf werken, weet je wel, ik snap dat ik ergens last van heb. Ja. En, dat ik dat, en dat wil ik graag uh, nou ja, wat veranderen. Of, uh, en uh, dus dat is. Uh, maar ook als ik soms, dan doe ik dingetjes, dan dat merk ik, dus dan zit ik in met een doel of een plan in mijn hoofd. En dat had ik denk vorige keer ook wel een beetje. En dan, uh, dan loopt dat dus ook niet. Nee. Dus zo'n paard geeft ook aan als weet je, wel, die is ook heel eerlijk naar mij. Ja. En dat maakt mij nog een betere hulpverlener, want ik heb voorheen um, voel je wel soms van, hé, het zit niet helemaal lekker, maar kan mijn vinger liggen naar bij jou, liggen naar bij mij. En met zo'n paard komt, wordt het eigenlijk wel duidelijk. Ja. ja. Dus, dat, um, dus dat ga je, en we gaan gewoon, ik werk inderdaad heel erg op, we, ga, we gaan gewoon. Ja, ja. <laughs> en dan uh, zien we wel wat er komt, zeg maar. Dus ik ben ook heel nieuwsgierig wat jullie, uh, want ik weet natuurlijk, je moeder heeft een beetje wat verteld, maar wat jullie hier willen halen of willen doen vandaag. Of waar je, zeg van nee, want je zijn er met z'n tweeën en ja. jij wordt zeg, gecoacht of getraind ja. door jou. Ja. In het paardrijden. En dan ben je hier samen. Ze dus gaan we samen zo meteen de bak in. Eerst even kennismaken, denk nog een beetje met alle paarden. Dat was maar een beetje mijn plan en dan gaan we daarna gewoon de bak en dan kijken we wat er ontstaat. En dan pluk ik wat uit mijn rugzak en dan gooi ik jullie lekker in het diepe. Gaan andere oefeningen doen of een beetje dezelfde? Ja, nee, want dezelfde was niet voor jou, dat voelde niet voor mij. Nee, toen kwam die boy ook naar me toe van, Ja, ik wil aandacht, ik wil aandacht, ja. Nee, daar heb ik wel een beetje wat van geleerd. Want ik dacht echt van, dat ik was gewoon weer eigenlijk hetzelfde en dat voelde natuurlijk niet oké. Voor jou niet en voor mij ook niet. Want we worden allebei zitten we dan een soort van rolletje. Ja? Ja. Waar we eigenlijk hem niet in willen zitten. Want het moet gewoon leuk zijn. Ja. En het grappige werd dat het toen het werd leuk dat jij ging zeggen van oh, we gaan die bal erbij pakken. Ja, en toen uiteindelijk kom ik voetballen van wachten. Ja. En toen ging het paard dat dra draaide er ook aan om. Want aan het begin was het een beetje een soort van bang. Ja, en daarna ging je, daarna je echt ging schoppen met jou. Ja, dat was heel cool, ja. Nee, dus, ik, dus ik heb geen plan nu. Dus wat mijn plan is, is dat we gewoon lekker het bak in gaan. Ja. Uh, en jullie mogen nu wel delen met mij. Als je zegt van, oh, nou, dit in de samenwerking wil ik bijvoorbeeld hier wel eens naar kijken. Of dit bij mezelf wil ik naar kijken of zo. En dat gaan we dan gewoon even uitwerken in de bak. Ja, zeker. Nou, voor mezelf zou ik wel uh, graag. Um, ik, kijk, ik weet en ik hoor natuurlijk van veel kanten wel dat ik een hoop weet en een hoop kan. Ja. Maar ik ben daar zelf niet heel erg. Uh, um, ja. Hoe zeg je dat? Dat ik zelf heel erg vind dat ik dat zelf ook kan. Ja. Dat je bent, je bent er niet bewus van? Ja. Nee, dat precies. Uh. Nee, dan geloof je eigenlijk ook niet zo goed wat anderen zeggen. Ja, inderdaad. Ja. Want ik voel wel dat ik een hoop kan, maar ik geloof niet dat ik het kan, zeg maar. Ja, ja. Dus als jij gaat geloven, dan ja. is het sky the limit zeg maar. Nou ja, ja ik, ik hoop wel dat... Ja, ik krijg een heleboel dingen aangeboden ja. waar, de, waar ik eigenlijk niet in durf te stappen omdat ik denk nee, dat, ben ik niet. Nee, dat kan ik kan allemaal niet. Ja wat uh, yeah. ja ja je eigenlijk wel zou willen ja heel graag niet ja. Ja. dus eigenlijk ja. is die kans wel fantastisch voor ja. jou dan denk je oh, ik wil een pak ik wil een pak ja, ja. ja. maar um, durft niet er is een stemmetje in je hoofd zeggen je kan dat nog niet je nee nee. Kan je, nee gewoon niet doen je bent nee. nog steeds dat meisje die op die pony's rondrijdt ja ja ja wat oh, bijzonder hè ja ja, ja. ja. ja We hebt gewoon een stap maken naar die uh ja, nou heel veel, zeker ook als je dan kijkt op hoger niveau rijden, sommigen zijn dan bijna een soort te arrogant of zo bewust en zo blij met zichzelf. Die worden ook niet geremd door iets of iemand. En daar nee. kan ik dan best wel een soort bewondering voor hebben. Dat ik denk, nee, nee, nee. ja, ik ga op wedstrijd en denk alleen maar, oh wat zal die van me denken? Ja. En, uh, uh, ja, wat zal een jury van me denken en wat zullen de eigenaren van de paarden van me denken. Ja, ja. En, uh, ja er zitten heel veel dingen in de ja. Ja. En dan eigenlijk. Ja, die camera's, ik vind het absoluut geen probleem, maar er nee. zitten natuurlijk ook weer mensen achter. Die dan ook weer, ja wat zullen die er dan weer van denken. Ja, ja, ja. En uh, ja. vooral heel erg van wat, wat vinden anderen van je denken. Ja. Ja. ja, dat snap ik goed. Ja, ja. Maar ik denk ook, het, het grappige is, want je weet eigenlijk hoe mensen, soms komen mensen heel zelfverzekerd, en dus ja. sterk over. Maar net zoals wat je zegt ja. net over die uh, gevangenis, uh, ja. die, uh, mensen in de gevangenis, ook die hebben onzekerheden en ook weet je, iedereen. Dus het kan ook heel erg natuurlijk een, een, een juist een soort van uh, houding, houding zijn ja. om jezelf een beetje daarin ja. sterk te laten overkomen. Ja. Dus het, maar goed, dat, is, dat zit wel in jouw hoofd ja. al die zijn er zelfverzekerheden, ja. die zijn, uh, ja. Ja. ja. Ja, mooi, dank je wel, oh. ja ja. En jij dan, Tess? Uh. Maar ik denk dat Tess ook wat meer zelfvertrouwen in zichzelf mag ja, ja. hebben. Ja. <laughs> je valt stil, is dat een reden omdat je het niet weet of omdat je denkt van oh, nou, omdat raar. ik even aan het nadenken ben van, dat je eigenlijk op een heel goed punt komt, ja. ja. Alleen bij jou denk ik dan van, als je kijkt naar hoe ver je mij hebt gebracht, dan is het toch onzin om dan zo over jezelf te denken. Ja, maar dan denk ik van, oh dat doe ik ook. Oh. Ik ja. Ja. kijk ver uh, uh, jij dan bent. Ja. Ja. Ja, dat is, dat is. Nou ja, eigenlijk op wat jij nu doet, ben jij eigenlijk ook heel goed bezig en doe je het heel goed. En ik snap ook heel erg dat je zou willen dat je nog beter kan, maar ja, dat heeft ook tijd nodig. Ja, zeker. Ja. Want het leeftijdsverschil is wel een beetje is aanwezig hè, bij jullie. Ja. Jij weet dat jij een stuk jonger bent ja. en dat je <laughs> nog heel veel jaren... <laughs> ja. En jij rijdt natuurlijk ook alweer je leven. Ja. Maar ja. dat zeg ik ook wel eens tegen Tess, dan rijd ik bijvoorbeeld eerst haar pony even. Ja. En um, dan ziet het er natuurlijk uit alsof het heel makkelijk is en vanzelf gaat. Onder dan, ja. Ondanks dat ik het ook heel druk heb. Ja. En dan komt het ook naar me toe en zegt ze, ja het lijkt er net uit alsof het vanzelf gaat. Ja. Zeg maar. En ja. dan stapt ze op en is best heel moeilijk. Maar dan leg ik ook uit, ik heb dat ook, als ik een keer een paard heb die... En waar ik een beetje moeite mee heb op dat moment, omdat je ja, net weer met nieuwe dingen bezig bent, dan ja. gaat het gewoon altijd, ja, je doet altijd gewoon eerst een stapje achteruit ja. om weer samen vooruit te gaan. En dan heb ik ook een instructrice die, ja, waar ik dan aan kan vragen, ja, weet je, wil jij me even erop stappen? En die stapt dan op en voelt eigenlijk mijn probleem niet, zeg maar. Omdat mm, zij ook ja. weer, ja, net als wat ik met Tess heb, weer een stap ja. hoger is. Mm, ja. En natuurlijk voelt ze het probleem wel, maar qua oplossen heeft zij er dan geen probleem mee. Nee, echt omdat echt zij wel. al ja. nog weer meer handvaten en ervaring heeft. Ja, ja, ja. ja. Want, en is het bij jullie, merk je soms ook dat je met het paard zit, dat je denkt van, hé, hey, dit is niet zozeer uh, mijn techniek of mijn aanpak, maar meer mijn mindset of mijn... Gedachten, hoe, hoe, hoe je op dat moment op je paard stapt, hoe je je voelt. Je je voelt. Dus als je ik er boven, het heel erg en een boven dat je dan maakt ja? Ja, die, uh, die reageert daar wel heel erg op, maar dan wel altijd in de positieve manier. Oké, okay. ja, die nam jij juist mee, hè? Die, ja, uh, ja. Ja. Stijnt, ja. Je merkt met blondie wel veel als je uh, te hard je best wil doen of uh, je zit net niet lekker in je vel. Dan lukt het gewoon niet. Nee, dan... Uh, <laughs> ja. Ja, doet blondie daar wel heel erg zo van, oh nou, dan weet ik het ook even niet zo goed van. Nee, nee. nee. Je ja. moet haar wel echt zekerheid geven. Ja. ja. Maar ja, dat is tof, hè, eigenlijk. Want je hebt gewoon dus je, je dagelijkse, hoe noem je dat? Uh, reflector of je, je, ja. je teacher. Want blondie is ook jouw teacher, zeg maar, daarin. Ja, ja. Dus die laat jou dan heel erg zien: van hé, hey, uh, vandaag moet ik, ik zit dus blijkbaar, doe ik iets. Wat gewoon niet, waar ze, wat zij, wat die energie die pakt zij op. Hè? Van ja. ik, oh, ik wil te graag of ik heb een te hoog doel. Terwijl zij misschien nog met haar hele lijf nog ergens anders zit. Ja. Uh, dat je merkt van hé. Hey, um... Als je Het, dat ziet ja. en als je daar bewust van bent, dan kan je er natuurlijk wat mee. Dan denk je, oh ja, ik moet ja. gewoon inderdaad even dat stapje terug. Ja. Of we gaan eerst even met een balletje gooien. Om even mezelf uit ja. zo'n ja. vibe te krijgen. Weet je wel? Dat je, ja. Weet jij wat ik zo graag wil doen. En dat merk jij waarschijnlijk dan ook al met je paarden, alleen op een andere manier misschien, ook niet? Um, ja, zeker wel. Want ik kan me voorstellen, als je natuurlijk in zo'n wedstrijd zit uh, en je bent heel gespannen al, je oh, moet ja. vooral even bezig met iedereen. Uh, ja. Dat valt dus zo goed dat je het zegt met iedereen. Ja, ja, ja, ja de hele wereld. Ja. Ja, ja, ja, want ik heb toen ook laatst met mijn uh, twee jaar geleden uh, reed ik mocht ik met een paard op het NK rijden. En ik ging daar eigenlijk wel toe, naartoe met een vibe dat ik dacht: hè, ik, heb, ik heb het beste paard en ik moet daar gewoon kunnen winnen. Want eigenlijk alles klopte. Ja, ja dan ga je daar in een hotel gezellig met z'n allen. Uh, S'avonds doe je nog een keer een bakkie, s morgens weer met z'n allen aan het ontbijt. Ja. Op stal is iedereen erbij. Dat ook mijn instructrice. Ja, en dat ging totaal mis, ik kreeg twee keer de verkeerde kant op en ik wist helemaal niet meer wat ik aan het doen was. Um, dat ook mijn instructrice een week later zei, ik ja. denk dat wij even er samen over moeten praten. Ze zei ook, ze zegt, ik was er ook bij, je, ze ik, ik deed er ook deel van uit dat dit gebeurde. Ja. Maar je was zo bezig met iedereen, ja. behalve met je eigen focus. Ja. En ja, dan ja. zit je natuurlijk al niet in die, ja, dat is die eerste cirkel of zo, of ja, in je concentratie of zo, weet ik veel. Maar, um, ik je best, nou, je, ja. Dat je eigenlijk helemaal niet meer met presteren bezig bent, nee. of nou ja, presteren dat is niet. ook eigenlijk, hè? vanuit ja. het samenwerken, ja. dat je dan geniet van de wedstrijd en dat je allebei je uiterste best doet. Ja. Ja, ja, precies dat. Dat ja. je eigenlijk niet meer functioneert zoals je zou willen. Ja. ja, ja. En dat je later denkt, dat je er eigenlijk twee weken van kan balen, dat je denkt, ja, als ik het gewoon zo en zo had gedaan, had er eigenlijk niks aan de hand geweest. Nee, en het leuke zit dan ook in de zelfkennis in de voor, voorstukken. Dat ja. zit een deel natuurlijk, hè? als jij meer zelfvertrouwen krijgt, ja. dan, uh, vertrouwen van hé, hey, kan het en dit, dit kan ik al dan uh, heb je dat waarschijnlijk niet meer. En er zit er ook een stuk van, hey, wie ben ik, wat wil ja. ik voor zo'n wedstrijd? Wil ik ja. inderdaad constant een bakje daar, een dingetje daar ja. en laat hier misschien. En of ga ik ervoor kiezen van, nee, ik, ik vind het fijn om zelf terug te ja. trekken. Dus ik ben even die, of ik kom later, of ik ben uh, in ja. mijn eigen hotelkamer, een ander hotel, weet ik veel wat. Daar ja. kan je natuurlijk ook allemaal keuzes in maken. Ja. Ja. Maar we zijn heel snel denk ik geneigd of, uh, om te denken, oh, nou, maar iedereen gaat daar ja. heen, dus dan ga ik ook voor voor mij. Dus ja, we komen maar allemaal de zin om naar mij te kijken, dus we gaan ook ja. allemaal blijvormen. Ja, we zijn nog hard aan dan. Ja. ja, precies. Ja, dat <laughs> ja. gaan we niet doen? dat gaan we niet doen? We gaan lekker de bak heen. Ja. Wel, of net zoals bij deze, merkte ik echt ik dacht, oh ja, als je hier echt... Iets aan verdwingend aan ja. dan wordt ze echt heel snel heel nukig. Oh, ja. Sommige paarden die gaan, gewoon, die gaan gewoon stilstaan, die ja. doen het niet. Dus nee. ze laten ook zien, hè, van ik wil oh, het ja. niet. Ja. Maar deze wordt, zeg, die, die wordt binnen. Oh, ja. Ja, ja, ja, <laughs> ja, die gaat op ja, die gaat je achtervolgen, of die gaat uh, eh, die, echt die oren een teen vol in zijn nek. Ja. Dus da daarin okay, zie je dat, ja. het, dat elk paard gewoon heel anders is. Ja. Ja. En het mooie is dat je dan nee. dus ook niet met elk paard kan werken. Nee. Met sommige, ja, net als een paard die niet mee wil, nee. dan, ben je dan Nee, nee. Bijvoorbeeld dus met een binding zou je dat goed kunnen werken. Ja, is die ook. Ja, ja. Ja, dat is ook zo dat jou... Uh... Ja. Maar dat zie je eigenlijk bij alle ruiters met angst, hè. Dat je... Uh, zo, dat als een paard bijvoorbeeld niet meer op de ruit, dan wil, dat uh, oh, die een keer buiten te ja. rijden, of mijn een paard oh, ja. stopt bij... Uh, het donker wil ze niet rijden, ja. of dat wil niet langs dat... En dat het, ik denk hij oh. dat zit dan dus niet zozeer een paard. Nee. Uh, maar Je rijdt ruit, er al toe, dat je denkt... Uh... Ja ja, ja. De spanning zit al bij jou ja. En dat begint waarschijnlijk al thuis toevallig uh, had ik laatst een keer een artikel gelezen dat als je uh, als je paard iets eng vindt moet je er eigenlijk bijna een soort lachend langs rijden of zo, dat je dat je hebt een ja spanning ja, wil ja ja ja. ja ja ja precies nou ja dat is net zoals bij zo'n wedstrijd natuurlijk ook dat je ja. gewoon uh, je wil gewoon naar... Ja, zo zitten eigenlijk en niet... gewoon zoals je thuis doet zo ja dat uh, ja. ja ja nou ja dus dus je mag een keuze zorg ja, ja, dan Uit, dus je... nou, die, die spreekt me weer aan. Vrij ja, hè? Ja, ik vind Betsy er veel leuker uitzien, <laughs> die vind ik schattiger. Maar ja. Ja, ze... ik weet niet, ik voel meer met haar, denk ik. ik voel dat ze jou nu al meer geeft, hè? Ja. Ja, ja zeker. Oh, maar mij niet meer Wat Vind jij vrij? Dat nou, is jouw eerste keer. Jij mag kiezen. Uh... Ja, of is het... Nee. nee, nee. Oh, stout. Nee, noem maar niet. Of is het misschien wat om met testen te beginnen dat ik daar dan bij kom of zo. Of zeg je dat is niet handig. Nee, dat is niet handig. Oh, want nee. dan, heb je, dan zit je al in zo'n... Ja. ja, precies. Dan zit je al ergens in. Ja. Dus je moet ook kiezen van, nou we doen het de Ja, dat kan prima hoor. Uh, of we doen... Uh... Het apart, maar ook. Maar ja, niet <laughs> Nee, maar Nee, mij ja. ook niet. Die denk niet. Iemand apart. Misschien is het handigst dan. Nee, niet handig. Ah, nee, niet. Maar Nee, nee, nee mee? maar meer dat je apart, dat je meer misschien van jezelf te weten komt. Ja, ik vind het handig. Ja, dat zou mijn keuze zijn. Dat zou jij keuze zijn, ja. Dus, ja, dat ja. yeah. yeah. ja. jou. Maar aan de andere kant denk ik, ik heb ook veel dat ik haar wil helpen. Ja. Yeah. Maar het leuke is dat je jezelf gaat helpen, dan ga je haar ook helpen. Ja, met twee strijd. Of ik nou voor mezelf moet kiezen of voor Tess. Oh ja. <lacht> Weet je wat het mooie is? Als je voor jezelf kiest, dan kies je ook automatisch voor Tess. Oké. Okay. Want als je aan jezelf gaat werken namelijk, dan als jij merkt, hey men meer dan geef je haar ook weer meer kies. Ja. En dan laat je ook zien, oh ik kan ook groeien en ik ben ook dan oh, ja. geef jij ook iets. Amazon ook. Ja. Dus in die zin uh, ik vind ik heel mooi dat je denkt, denk, oeh, oeh. Ja. Jullie ja, vinden het wel moeilijk om kennis ja. te ja. maken. Ja, je ja, Kennen jullie ja, dat ja. toch niet? Ja, heel ja. erg. Ja. Ja. Weet de dat door. Ja. Verschrikkelijk, hè? Ja. Ja. ja. Neem je een aan, denk ik. Nee, dit is nog van blonde. Oh, dit is nog blonde. Oh, je hebt uh, blonde, blonde. De manen bij je? Ja. Oh, ja. Altijd. Ja? Oh, ja. ja. En tussen jij dan? Ja, mij maakt het niet zoveel uit, ik vind het leuk om met haar te doen zonder haar, dat maakt me echt niet uit. En ja, welke ligt van op? Eh, uh, is allebei. Oh. oh. <laughs> die, keuze, die keuze is er niet. Ja. <laughs> uh, met de chat dan de daar ligt mijn borst. Uh, <laughs> ja? Ja. Mij het maakt het niet uit dat het met iemand is, zonder iemand. Uh, ik vind het leuk om met de Shandam te doen. Wanneer je dat doet? Uh, vaak op het moment dat ik er vol in zit en er niet meer uit kan. Okay. Ja. Als ik dan s morgens om 6 uur ben begonnen en s'avonds om 11 uur, nadat nou, ik dan eigenlijk s'middags bedenk hoe ga ik het tot 11 uur vanavond, ja. want het moet nog zoveel. Dit, je hebt heel ja. Ja. Ja. Ja. ja, Dat je dan halverwege de middag denkt: misschien gaat het me toch niet lukken. Nee, nee. En zit dat dan de hele dag? Heb je dat alle dagen? Nee, zeker niet. Maar het zijn dan ja, dagen dat ik. Uh, kan dan ook wel goed zeggen dagen dat ik het even niet wil. Ja. En dat ik het dan juist één dag voor mezelf neem. Om vervolgens drie dagen in één dag te proppen. Oh ja. Oh jee. Ja. ja. ja. ja. Nu heb ik even rust. Ja. Dat kan er aan ja. zitten komen. Ja. ja, ja. Kan, ja. Je nou rusten? kan je dan Kan je dan ontspannen? Ik dacht dat je wel vis hebt. Nee. <laughs> dat lijkt vrij lastig. Ja. Nee. nee, dat is moeilijk. En dat is niet zo goed. Dat is niet zo goed. Nee, ze hebben het Ja. Ze hebben het gebrek aan daarin plannen en om zelf ook de beste weg Ja, het is een struisvogel jongens. Hoe vond je het nou om zo met het paardje te borstelen en te kletsen? En, um... Ik vond het leuk. Past het er meer mij? Mee? Ja, ja. Ja? ja. En is er iets wat jij wilt delen, wat jij terug wilt geven hier? Want, um... mm, dat ik me vaak de kleinste voel. Mm -hmm. Want um, natuurlijk thuis heb ik uh, een grotere broer, mijn vader, mijn moeder. Ze zijn allemaal groter dan ik en uh, op de Arkelhoeven heb ik ook eigenlijk alleen maar één vriendin, die is jonger dan mij en de rest is eigenlijk alleen maar ouder. En, uh, en dat uh, zit me af en toe nog wel dwars. Ja. Snap ik. Ja. En daar hadden we het ook over gehad, hè? Ja. Ja. En um, dat kan je ook heel mooi vertellen ook. Ja. Want jij voelt de dingen eigenlijk. Heel, gauw heel aan. goed aan. Ja, hè? <laughs> Jij hebt het heel goed in de smissen. En soms, je houdt jezelf gewoon soms een rem op? Ja, ja ik, uh, ik heb uh, de hele tijd mijn gevoelens voor me gehouden. Mm -hmm. Bijvoorbeeld met uh, mijn allereerste En uh, Toen ik hoorde toen zo was, dat ik hoefbaar bevangen was, heb ik me ook groot gehouden. Ja. Omdat ik gewoon niet wou dat, dat, uh, dat mensen me raar zijn dat eigenlijk wilde jij hem niet groot houden. Ja, kijk, ik was van binnen aan het huilen ja. en uh, dat deed ik niet van buiten af. Nee, dat liet je niet zien, maar het was er wel. Ja. Dus je ja. gaat heel erg zo staan en eigenlijk voel je, je op dat moment gewoon even zo verdrietig. En ja. Gewoon niet fijn. Ja. ja. En dat is heel logisch toch, dat jij je verdrietig voelt? Ja, je... Maar probeer is er uiteindelijk ook aan dood gegaan. Ja, dus, daarom. Uh... Dus dat is gewoon heel heftig. Ja. En dat vind je soms gewoon heel lastig om die dingen te laten zien en ook te benoemen. Ja. Ja. Toen, ja. En wat ga je dan doen? Dan ga je dus wat sterker doen? Nou, ja, ik ga een beetje zo zitten, een beetje mijn ogen dichtknijpen, een beetje om me heen kijken dat ik aan andere dingen denk. Uh, dat. Ja. Ja. En, we hebben, en met de paarden hebben we ook wat een beetje, wat, je hebt iets geoefend ook, hè? want ze kwamen ja, ook een uh, beetje in jouw... Uh... Ik vind het hartstikke leuk dat paarden in mijn aura komen, niet. alleen als ik dat wil. Yeah. Bijvoorbeeld die hele grote, die wou ik liever niet in de buurt hebben, maar die, bit, die, en dan, yeah. uh, die witte, die vond ik heel erg leuk. Die mocht wel heel erg in de buurt komen en die ander zat daar dan weer tussenin. Yeah. Dus die mocht wel in de buurt komen, maar dan niet zo erg ergens. Ja. Ik doe hem even uit, omdat dit een stuk met je vriend. Zo. Maar dat had ik niet zo erg als met die, uh, met die witte. Die witte mocht echt in mijn buurt komen yeah. en dat vond ik ook yeah. gewoon echt leuk. Ja, en dat heb je met dieren, maar dat heb je ook soms met mensen. Ja, niet Top. in de buurt komen, Niet liefst. in de buurt, niet in mijn oude. En ik denk dat heel veel herkennen dat. Ja. Ik denk dat je echt niet de enige bent, dat heel veel mensen wel soms Iets doen waar ze eigenlijk niet blij van worden, of ja. dat er iemand te dichtbij komt die eigenlijk, wat je eigenlijk niet wil op dat moment. Uh, en misschien, hoe ga, daar gaan we niet helemaal over uitdiepen, uh -huh. maar je had wel ook een oefening met die paarden. Ik, ja, die heb ik gewoon naar achter toe geduwd. Ja, want ze de kwamen wel zijn. in jouw ouder, hè? Ja. Allemaal. En je wilde eigenlijk alleen die witte. Ja. En de rest niet? Ja, dan wou je gewoon in de buurt komen, ja. nee, liever niet. Nee, maar je had eigenlijk een beetje zo'n soort van cirkeltje, hè? Ja. Uh, volgens mij waar iedereen mocht staan. Ja. Toch? Die, die, jij zat hier en daarom mag echt die witte heel erg dichtbij. Hier ben ik. Ja. Mag die witte hier komen. Ja. Dan die bruine mag hier en dan die ander die moet dan meer hier. Want die vertrouwt nee. niet helemaal. Want nee. die is zo groot en die heeft zulke hoeven. En dat is gewoon echt uh, iets te veel. Iets te veel paard. Iets te veel, iets te veel ja. En hoe heb jij dat gedaan? Want jij hebt ze even aangegeven dat, je dat ze uit je. Want ze kwamen allemaal in jouw... Aura. Aura. En die ja. witte mochten zijn. Die mm -hmm. mochten eigenlijk van begin af zijn, maar die andere niet. Nee, nee. die liever niet. Nee. Nee, hè? En die heb je teruggestuurd, hè? Ja. En dat ging dat ging, ging in één keer? Nee. Nee? nee? Dat kan niet helemaal? Nee. Maar, uh... maar dat is ook logisch, hè? Want dat is het grappige. Met mensen natuurlijk ook, met dieren ook. Uh, en ook hoe jullie getraind worden, denk ik. Soms luistert een paard niet in één keer. En dan heb je nog een aanwijzing nodig. Of misschien nog een duidelijkere aanwijzing. Uh, maar je wil gewoon wel, wel vertellen, duidelijk ja. maken wat je wil. Ja. En soms moet je dat gewoon drie keer duidelijk maken, of vier keer, of vijf keer, of tien keer. Ja. Maar dat mag wel. Ja. En het grappige was dat ze op een gegeven moment dus ook echt jouw jou, jou aura respecteerden, ja. want ze kwamen er niet meer in daarna. Ja, hè? die witte wel, die ja. ging half op me staan. Ah. Ja. Maar die wilde, die mocht toch? Ja, die mocht. Want die heb je ook niet echt weggeduwd. Nee, nee. Dus dat, dat ja. Ja. Dus dat denk ik hebben we gedaan. Hè? Ja. Hoe vond je het vandaag? Um, ja, apart. Ik heb zoiets nog nooit gedaan. Dus ik uh, ja, stond open uh, en toch ook misschien half dicht. Dat ik dacht, wat kon ik verwachten? Maar um, ja, dat deed je snel doorprikken. Dus uh, aan de ene kant confronterend, mm -hmm. maar ook wel uh, heel opluchtend. Yeah. Ja, zeker. Oh, Moeilijker dat we ook ervaren ook. Ja, confronterend, maar ook opluchtend. Ja, ja, ja zeker. Ja. Nou, ik vond het vooral heel erg interessant en dan kom weer een keer praten en dat vind ik ook wel fijn. Ja. Even een plekje voor jezelf, want volgens mij vind jij dat ook gewoon heel fijn, hè? Dat je gewoon met iemand kan kletsen zonder dat daar iets aan vasthangt, ja. Ja. ja. ja. En dan ook gewoon te kletsen. Ja. Ja. ja, mooi. Dank jullie wel, ik vond het heel tof om met jullie te werken. Ja, nou, ik, ik hoop nou je ook, heel erg bedankt. Ja, hè? Ik vond het heel leuk. En ik wil jullie ook bedanken voor het kijken naar deze video. Hier beneden staat het linkje van haar, van Janneke. Ja. En dan kan je misschien ook een keer langs komen. Doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En abonneer hier beneden op ons kanaal. En druk, als je toch bezig bent, druk gelijk op het belletje. Vind het belletje is het nog heel erg fijn. Dus we uh, zien jullie hier de volgende keer weer. Doei.